Hallo, ik ben Pieter van Mediaraven. Komende vrijdag zal ik samen met duizenden mensen de 100 kilometer dodentocht wandelen. Aangezien je vanaf 16 jaar kan deelnemen, zullen ook heel veel jongeren hun stapschoenen aantrekken en gaan we samen proberen de finish te bereiken. Mediaraven gaat 24 uur live op Snapchat verslag uitbrengen van In de Mensenmassa. We gaan filmpjes maken van bezoekers, van stappers, van supporters, noem maar op. We brengen het allemaal op ons kanaal vz 2 en daar kan je hier op de code klikken en dan kom je rechtstreeks op ons kanaal. Daarnaast gaan we ook vloggen. Ja, dan gaan we eigenlijk portretjes maken van mensen die meestappen, van mensen die langs de kant staan te supporteren, van jeugdbewegingen, noem maar op alles wat met jongeren te maken heeft. Die vlogberichten gaan we monteren in een eindfilmpje en dat kan je zien op de website allesoverjeugd.be Je kan de voorbereidingen tot vrijdag nu al volgen op Snapchat. Die het kanaal is online. Er staan een aantal dingen op, dus check het zeker uit. En ja, dan wens ik jullie allemaal heel veel succes. Hopen op goed weer, want dat is natuurlijk voor iedereen plezanter als het zonnetje schijnt. En dan zien we elkaar op de dodentocht of op Snapchat. Ciao, kus.